Vriendje, je bent geboeid. Oeh, nou, oh, dit is een monster truck. Gaat er vandoor. Achtervolg, motor. Geen kentlikken, geen helm. 90%, kan niet missen. En hij gaat er vandoor. Staan blijven. Politie, laat hem uitvallen. Staan blijven. zullen dat je kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is gt 5 LSP geval en moor. vandaag ga ik een pad met de onopvallende polo. Uh, gemaakt door Waslijn. Uh, Rowan Waslijn, shout-out naar hem uiteraard. Samen met een collega, we gaan gewoon lekker opvallend in een onopvallende wagen. Ja, moet je tegen kunnen. Um, ja, in het bruin, vind ik vind het eigenlijk wel, uh, wel vet. Uh, zal de meningen uiteraard over verschilt zijn. Of zullen we hem toch mat grijs of iets pakken? Uh, Misschien. ja, ik kan jullie moeilijk nou een mening vragen. maar uh, uh, zo ja, dit is nog wel vetter. ik ga waarschijnlijk heel vaak zeggen de golf. dat zei ik in de vorige video namelijk alleen maar. in de golf dit, in de golf dat. oh, mijn golf gaat kapot dit, dat. dus dat gaat nog wel eens uh, vaker gebeuren. blauw. voor de rest zit helemaal niks op. waar ik achter ben gekomen. dit doet geloof ik helemaal niks. En dit... Dit ook niet. Uh, we zetten hem in zijn drive. En we gaan de straat op. Ook deze, net zoals de Audi, heeft geloof ik best wel een goede grip. Even afkloppen. Voordat we dadelijk elke Ja, sowieso vliegen we wel een keer uit de bocht. En knallen we wel eens ergens op op een voertuig die als we dan met spoedrijden opeens voor me stil gaat staan. Maar dat is nou eenmaal zo. Uh, daar kunnen we verder weinig bij veranderen. We have a hit and run. 3. Hit hit Meteen de eerste prio 1 te pakken. Een verdachte die er vandoor gaat naar een aanrijding. En die rijdt hier. Die heeft dus iemand aangereden. Seve Seve Hij was in een heftige hit and run. En ik weet niet wat daarna nog stond. Severe hit and run. En nog wat. Wat gaan we doen, wat gaan we doen, wat gaan we doen. Gaan we doen? En we knallen tegen hem op. Ja, in principe... hier uh, nou, is come to a stop, inderdaad. Als je nu achteruit rijdt... Ik... Nee, hij hebben we zin. Wat wil je nou doen? Kom op, stap uit. Kom hier. Dat gaan we niet doen, hè. Je bent aangehouden. Je gaat je omdraaien. Je gaat geen rare dingen doen. Hand op je rug. Hé, hey, hand op je rug. Duidelijk, ja. Hier komen. Heb... Ja maar godver Vriend, je bent geboeid! Hier komen we. Ik weg blijven gaan. Nee, luister, je bent geboeid, je bent aangehouden. Ik heb het gevoel dat hij al een hele mod crasht omdat hij het allemaal niet meer snapt. Ik ga hem meenemen en dan breng ik hem naar het bureau aangezien het hier om de hoek is. Zijn auto is al weg. Hopelijk niet gestolen, want dat heb ik dan even gemist. Oké, okay, stoppen, stoppen, stoppen, stoppen. Ja, maar pot non de jus. Weet je wel, laat hem maar rennen. Hij is aan. Oeh, ja, lekker. Lekker voor je pik. Hij is aangehouden, wij gaan lekker... Nee, je gaat niet achterin stoppen. Wij gaan lekker door. We gaan uh, end, als er nog moet. Oh ja, rij anders op mijn deur in. Doet anders. Oké, wij gaan door. En dan wel naar een auto die hier rijdt. Ik weet niet wat hij heeft gedaan. Hou hem even in de gaten. Zo te zien de tweede auto is de middelste. Hebben we nou het laatste niet al met deze opgenomen? Ik weet niet meer. Met welke auto was het ook alweer tot de heuvel niet opkwam? Al oh, met de B-klasse. Motorrijders zonder helm of deze die wat extra gas geeft, Motorrijders zonder helm, normaal, maar hè? Zo! ik heb ook al was het waarschijnlijk een ongeluk. Aan houden hem even in de gaten. 1201 01 13 12 01 1, Lincoln, 18. We hebben 148. worden weggeroepen, we gaan toch Laat maar even weten in de reacties wat jij zou doen. Zou jij meegaan met die achtervolging of zou je achter die motorrijder aan blijven gaan die zonder helm reed? Ik even snel bij gaan komen want hij rijdt redelijk ver van ons af. Hij staat ergens stil of roder. Ik weet niet wat we daar aan gaan treffen. Uh, ja, tuurlijk. We blijven door. Lekens zijn erbij. Oh, ga je dan weer. In principe ga ik de Audi vol moeten laten, omdat ze team verkeer zijn. Maar kijk, oh, dit is een monster truck. Die heeft moeite met weg te komen, geloof ik. Eentje het Zwitserland zijn, als ik het goed heb met die vlag. Uh, uitstappen, kom, ik ga het niet moeilijk doen, ik ga het gewoon lekker makkelijk doen, let op de vuurlijnen met andere onschuldige mensen. Op knieën, ga nog liggen, op knieën zeg ik, heel goed. Ik ben aangehouden, ik ben niet de antwoord verplicht, wapenbergen, ik verrechten hem of ik gebruik van maken, Lijn wel handig. Ik vraag me af als ik een takelwagen hiervoor haal of vraag wat er dan gebeurt. Ik ga hem even, ondanks dat we met z'n tweeën zijn. Ik ga even laten transpor wacht, uh, transportje laten komen. Nu weet ik eerlijk gezegd niet. Um, de ene keer zeg ik altijd van nee ik ga geen.. Uh, dat is no, dat ik ga geen transport vragen, want ik rij alleen. Nu rijden we met z'n tweeën. Um, en dan is natuurlijk wel de vraag van wordt getransporteerd in een onopvallend voertuig. Uh, verdacht. Ik denk het wel. Maar dan ook wel niet. Het dienst begint in ieder geval druk. En wordt Even gaan denken aan onze veiligheid. Maar er rijdt iemand die heeft geschoten. Je gaat er ook wel vandoor zitten zien. De B, nee, de, uh, A6 zit er ook al achteraan geloof ik. Moet even in de buurt komen. Dan worden we gejoined bij de achtervolging. Let op, nou die asje. Dat scheelt ook heel weinig. Dan joinen we als het ware. En op dat moment kunnen we zien wie er allemaal gekoppeld is, etc. Maar we moeten hier eerst veilig zeg maar, doorheen glijden. Ik weet niet of er al collega's achter zitten. Valt hier op zich wel mee met de gladheid. Hij wil toch niet te, snel, niet te snel gaan zeg ik met 145 over een 80 weg. mag je helemaal niet, maar doen we gewoon. Wat wordt lastig. Om daar veilig en realistisch bij te komen. Hij moet eigenlijk al zelf een fout maken. Hier zie ik niks, er komt niks. Kunnen we er langs? yes. kan misschien wel, dat kan nog niet. Ik kan niet. Ik kan Stoppen, stoppen, stoppen, stoppen. Stoppen, stoppen, stoppen. Hij kan weg. We zijn hem kwijt. Uh, de collega's van dit gebied zullen hem verder gaan onderzoeken of uh, zoeken en wij staken. Zo snel zou ik nooit staken natuurlijk, maar in GTA ga je hem toch niet meer vinden, want die spant gewoon letterlijk. Uh, ik moet officieel een kenteken op die uh, trailer zitten, maar ja, daar kunnen we geen bekeuring voor geven. Etcetera. Uh, dan uh, gaan we terug naar ons gebied, dat wil ik nou nog zeggen. Ik weet niet meer, maar oh ja, die blijven altijd aanstaan aan staan die alarmlichten en de, de, de, de, wie, de wieken wil ik zeggen, de velgen die veranderen continu van kleur, dat viel de mensen in de andere aflevering al op, dat is wel geinig, viel mij ook meteen op hoor. Dit soort auto's zie je heel veel in het gebied bij Sandy Shores, ik vraag me af of dat ik op zit, ja dat wel, maar voor. Dat helemaal auto's die in Nederlands goed zouden worden gekeurd lijkt mij. lijkt mij. Ik ga het volgende kenteken voor tegenvoegen aantrekken. 0, Dat had ook 3, echt geen taf, zin om uniform, alpha, niet gewoon 6, recht door te gaan. Ik kom hier gewoon op dezelfde 4. weg uit. Nou, Een rare situatie wat hier veroorzaakt. Knallen we een auto. Nou, we eens even laten blazen. Kan ook kwaad. geen kenteken en ja dat hoeft niet in Am of het hoeft het hoeft niet in bepaalde steden oeh het gebeurt daar Lek. dat weet ik maar aangezien we Nederlandse roleplay doen ga ik ook van dat soort hey stop eens even hey. ja, ik krijg ze meteen ook een bekeuring blijf er even staan stop eens Oké, okay, jammer. Nou uh, uh, wacht, hij, ik ga hem meteen. Misschien het helemaal goed. Uh, ik ga hem even een waarschuwing geven. Ga ik hem nu een right, stopteken geven voordat dit allemaal fout gaat go. met uh, uh, verkeerscontrole en zo. meer naar rechts. Nog iets meer. Ja, stop stom. Van deze kanalen krijg je in ieder geval een bekeuring voor het... Uh, of ja, we gaan even kijken. Wat we kunnen geven. Goedendag. Hey. Voor mij een rij was. Check. Ik geloof dat dat wel de eigenaar was. Oké. Okay. Heeft iets gedronken toevallig? Heb je niks beter te doen? Natuurlijk niet. Oké, okay, heb je wel drugs gehad? Wat, maakt dat, wat boeit dat jou nou? Nou, ik vraag toch gewoon. Uh, mag even blazen, druk ik zegt zeg. Dus uh, blazen, blazen, blazen, blazen, blazen. Oh maar... Oké, okay, je hebt iets gedronken, maar nog onder het limiet. Nee, wacht. Nee, boven het limiet. Je mag nul... Nee, onder het limiet. Ja, onder het, sorry. Uh, mag je nog even een speeksartest afnemen? Of gaan we nog even een afnemen? Ja, goed. Positief gescoord op cocaïne. Dat betekent dat je mag uitstappen. Je mag blijven staan. Even, uh, omdraaien voor me. En aangehouden rijden onder invloed. Oh, sorry. Wauw. Ik probeer mijn muis te bewegen en gewoon in de... Op het moment dat mijn muis op de dat ding zet, ik weet niet of je het hoort, klik ik per ongeluk. Hey toppie man. Voertuig gaan we wegslepen en we laten hem lekker liggen. Hij is fictief meegegaan. Fictief wil zeggen niet. We, we doen alsof, maar niet echt. Zeg maar, Snap je? We gaan lekker terug naar de stad, naar ons gebied. Tenzij we hier nog een motorrijder tegenkomen zonder helm en over de duivel gesproken. Zonder helm dan een kant tekensit te zien. Een petje is geen helm. en zonder kenteken zo. Kijk eens, gaat inhalen hier, die heeft geloof ik al doorgelaten. Dus, uh, wat gaat hij nou? Die vrachtwagen eerst inhalen en dan... ...het hier vergas geven. Met een motor, geen kenteken, geen helm. Hij gaat rechtdoor en hij knalt op een hek, waarna hij vervolgens nog meer rechtdoor gaat en nog een keer opknalt. Staan blijven. Klapje. Kom, staan blijven. Staan blijven. Ik blijf erbij. Ik heb het nu al zo vaak gezegd, Ik moet gewoon die E-knop hebben. Eén keer op E of twee keer op E of E ingedrukt houden. Dat ik niet meteen met een taser op hem hoef te richten, maar dat ik hem nu gewoon kan aanhouden, snap je? Kom. Wait up! Hold Span gewoon die ik. Ja maar.. Dit vind ik sowieso zo hè? Wie gaan nou meteen met een taser richten? In, ja, in Amerika sowieso, maar. Kom op. Hier toch niet? In Nederland? Of in België. Goed, je ben aangegeren, Stopte ik. Uh, en, uh, ja, dit zit eigenlijk. Ik weet niet, ik ben niet te onverplicht, maar waarom ging je er vandoor? Ik ga even fouilleren. Ik geef uh, waarschijnlijk geen antwoord op mijn vraag. En ga ik het transportje Assistants deze gaan. gaan nou, wij uh, terug naar polo, uh, hey. Polo en, 12.05, uh, uh, uh, ik ben onderweg. Bijna december, joh. Dat is bizar, hè? Hoe snel dat is gegaan eigenlijk? Of hoe snel dat gaat. A on route 68. Nieuwe melding: een voertuig die is voorzien van een trekker. geen John trekker, maar een zo'n uh, trek en treis. Die uh, zou hier ergens rijden wat ga jij nou doen gaan nou er helemaal zo omrennen en die zou gelukkig om mij afkomen maar die uh, die is dus gestolen en die wordt hier nu gespot en wij hebben op een of andere mysterieuze wijze het uh, trace apparaat uh, gekregen uh, hij rijdt nu van ons weg kom kom alsof je alle tijd hebt voor nieuwe meldingen als je die niet hebt gehoord Ik denk dat we hem hier tegemoet gaan komen op deze weg. Ja, Het signaal wordt heel sterk. 90%, kan niet missen. En ja, hij gaat er vandoor. hij heeft de volgende keer stopteken uh, gestolen voertuig. Uh, 80 kilometer in het uur ongeveer. Een pitje gegeven. Die spreekt de politie. Zet Op de open fire. Nee. Ik weet niet wat hij nou zegt. On my command open fire. Op mijn commando mag je... Uh, bij deze schieten maar dat doen we dus even niet even uitloop onder een uur inmiddels Het voertuig probeert ons blijven te helpen iemand probeert ons blijven te helpen maar dat hielp niet daar gaan we zelf van de weg af shot de trekken ...hondig, al en dat enige stroom, oh, erbij te vragen, stop en aan. We hebben een officierende hey. assistentie in... Ronne, oh, nee, daar gaat lijken komen en je voelt gewoon dat er een aanrijding zal aan te komen. Een richting stad, dat scheelt al. Oh. aankomen en niet dat die daar met 120 langs scheuren of op mijn knallen langs mogen ze best komen maar op mijn knallen niet dan ik een voertuig, oh ja natuurlijk, Daar hebben we wel nog een klem gezet zeg. uitstappen Ik ga niet weer hetzelfde doen als net. Je blijft staan. Staan blijven. Hey, shit in bag? Rest you, ik laat ze even, ik laat ze even. Heel goed. Rustig aan collega Vuurlijnen. Pikewerk. Ik collega even collega's, collega's aangehouden, ik zet mijn sirene even uit, want dat lukte niet. Ik drukte op de C uh, en toen ging met de G omlaag. Zie je, als ik nu toek, toek, toek, toek, toek. en dan ging de sirene niet uit. Dus ik wil hem uitzetten. Uh, sirene die aan blijft staan heeft ook wel wat, wat, wat vets, vind ik. Oh nee, een Volvo! Nee, weg hier! Is het een V90 of een XC60? Ah, oh, XC60 gelukkig. Want uh, jullie weten wat die V-90 is allemaal uh, uitspoken hier. Uh, als, je daar, als die eenmaal in een spin raken ofzo. Dan stop je die niet meer met spinnen. En dat is ronddraaien. En overal tegenop knallen. Et cetera. Dat is ook wel een de manier om uh, langs te komen. Goed. De collega's gaan hem oppikken. Ik ga hier even. Oh, het komt erin. Ik twijfel. Ik ga. Ik wil even mee naar boven gaan, want die rode SUV, of die bruine SUV, die vloog wel heel snel voorbij. Maar ik red het niet meer. Oeh V90. Ah nee, x 60 gelukkig. Unit uh, 18. We hebben een person in downtown Vinewood. Politie, laat hem mes vallen. Staan blijven. Zet de volgende voet. Verachtig geteist. Laat dat mes vallen. En op knieën. Vallen. Knieën. Weg bij dat mes. mes trap ik weg. Ik ben aangehouden. bezit. You're under arrest, you piece of crap. Goed, transport je deze kan op. En ik ga jullie allemaal, uh, jongens en meisjes en uh, genderneutrale fans, zal ik ze maar noemen. Uh, Bedankt voor het kijken, ik hoop dat jullie een leuke video vonden. En ik zie jullie graag. Dat is over een paar dagen. Kan 2 zijn, kan 3 zijn, kan 4 zijn, kan 5 zijn, kan nooit. meer. nee, nooit. Ik rap je rustig aan, joh, niet stressen. Uh, dan weer bij een nieuwe video. Tot dan.